Dit is de Boretti CFBI 902AN. Een inductiefornuis van 90 cm breed in de kleur anthracite, uitgevoerd met twee ovens. De kookplaat bovenop heeft vier zones die een minimale opdruk hebben voor een zo strak mogelijk design. De kookzones zijn uitgevoerd met warmhoudstand en met een boosterfunctie. Hiermee kan tijdelijk extra vermogen worden toegevoegd aan de kookzone. Op de kookplaat zelf wordt digitaal de gekozen stand weergegeven. De bediening vindt plaats door de robuuste knoppen voorop het fornuis. Hier zijn ook de ovens in te stellen. Allebei op een temperatuur tot wel 250 graden Celsius. De linkeroven is een multifunctionele oven van 70 liter en heeft onder meer een hete luchtfunctie en onder- en bovenwarmte en wordt geleverd met meerdere bakplaten en roosters. De rechteroven is een oven voor onder- en bovenwarmte, die ook met braadspit kan worden uitgerust. Ten slotte heeft dit anthracite fornuis een opbergruimte onder de ovens, geschikt voor het opbergen van bakblikken en roosters. Kortom, een multifunctioneel design voor een huis.